Voor wie mooi zijn eigen stoepje veef is er niks aan de hand. Want wie niks te verbergen, heeft die komt niet in de krant. En heb je snoden plannen tegen onze veiligheid. Word je in het sleepwet opgeslagen samen met jou en mij. Heren, het is ons twee. Uh, Laten we beginnen met in. Uh, waarom noemen ze het wif de sleepwet? De sleepwet is een vissenster. We gooien er net uit, er komen er heel veel vissen in. En het liefst hebben we wat vissen die we heel graag willen... Verkopen. In dit geval gaat het niet om verkopen, maar wij willen terroristen vangen. En de hoop is dat als we maar die sleepnet uitgooien, dat we dan maar ergens hier en daar een terroristje zullen gaan vangen. Uh, dat, dat is in ieder geval waarom wij het nu de sneekwet noemen. En uh, ja goed, de WIF, WIF Wet in en veiligheidsdiensten. Uh, de overheid heeft ons gevraagd voor onze mening. Vooraf uh, gaat aan deze wet, hebben we een internetconsultatieronde dat geeft de overheid. Uh, die, die vraagt dan aan ons: kun hey je hierover je mening geven? Dan hebben we, met z'n allen hebben we dat gedaan. Er zijn uh, 557 reacties opgekomen. Ongekend voor een internetconsultatie eronder. Dat gebeurt eigenlijk nooit met deze aantallen. Uh, wat is ermee gebeurd? Ja, ik ken het niet terug in de wet die we nu hebben. Uh, de opmerkingen die zijn niet meegenomen en dat waren niet van de minste. Het was ook bijvoorbeeld de Raad van State, het hoogste uh, orgaan binnen de overheid, die de overheid advies zou moeten geven. Niks mee gebeurd. Um, hier heeft uh, de Universiteit van Tilburg, die heeft hier ook wat onderzoek naar gedaan. Die heeft ook gekeken van, hé, hey, hoe zit die wet in elkaar? Uh, wil je zelf weten van, wat zijn de voor en de tegens? Uh, het is gewoon beschikbaar, je kan het gewoon downloaden van hun website. Uh, hartstikke handig om te weten. Uh, ja, hier had ik het net al over in mijn voorstukje. Dit is inmiddels actief. Hij is al door de Eerste Kamer. Hij zal gepubliceerd in de Staatsblad. Uh, 26 juli 2017. En hij had er eigenlijk al in moeten gaan, maar dat is nog niet het geval. Er spelen nog wat dingetjes en in mei gaat hij uiteindelijk wel in werking. Waarom is de wiver? Ja, we hadden een uh, inrichting en veiligheidsdienst. Uh, we hadden daar een wet voor, die kwam uit 2002. En eigenlijk voldeed hij gewoon niet meer. Uh, technologie is benieuwd, uh, er zijn nieuwe dingetjes. En uh, ja, goed, hij uh, voldeed niet. Dus moest er een nieuwe komen. Uh, ja, goed, uh, nu hebben we een, een WIF en daar is onafhankelijk van toetsing vooraf, dat noemen we de TIB. De, uh, het is een, uh, een dingetje dat eigenlijk controleert, heeft die minister volgens de wet gehandeld, is dit verzoek dat we nu hebben ingediend, klopt dat, is dat wettelijk mogelijk? En ik moet je heel eerlijk zeggen, volgens de wet is er een heleboel mogelijk en ze mogen niet zeggen, nou dit willen we te gaan, dus ze mogen alleen zeggen, volgens wettelijk gezien mag dit wat je doet. En dan even wel achteraf hebben een toezeg, uh, uh, een toezichtshouder, dat heet uh, de CTIVD. En de CTIVD mag eigenlijk alleen tegen de minister zeggen... Hey joh, TND heeft toestemming gekregen, uh, gegeven. Wij zien hier dit nu allemaal gebeuren. Zijn we niet zo heel erg oké okay mee. Ik kan je hiermee stoppen. En dan kan de minister zeggen, nou ja... Ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk wel handig dat we dit doen. Laten we dat gewoon negeren. En dat mag de minister. Ja, de minister blijft eindverantwoordelijk, ongeacht. Welke toezichtshouders we hebben. Uh, ja, en vervolgens krijg je dit woorden Overal en nergens. Uh, ik bedoel, Bertelé, de baas IVD die blijft maar zeggen... nou, als deze wet niet doorgaat, dan komen er terroristische aanslagen. Moet je heel eerlijk zeggen, er zijn altijd terroristische aanslagen geweest. Al, uh, uh, al, al honderden jaren geleden. En over honderd jaar zullen ze er ook nog komen. Houd deze wet ze tegen? Ik denk het niet. Een van de meest beveiligde landen ter wereld, dat is Israël. Israël staat een heel groot hek omheen, doet zijn etnisch profileren... En nog lukt het ze niet om terroristische aanslagen tegen te houden. Het meest beveiligde land ter wereld, En dat lukt ze niet. Maar, dan hebben we onze rechten weggegeven met deze wet. En nu? Hoe vind je dus die speelt? Hoe vind je die terrorist? In een hooiberg. Eigenlijk heel lastig. Uh, wij kunnen beter met gericht onderzoek werken. Uh, bijvoorbeeld bij de Boston-bombing hebben de Russen aangegeven, de Russische intelligentiediensten we hebben gezegd. Dit is een gevaarlijke persoon. Let hierop. De Amerikaanse dienst dacht: Nou ja, zal wel. En we weten met Snowden wat Amerika er al kan doen. We hebben het ook niet tegen kunnen houden. Hoe vind je die uh, speld in een hooiberg? Nou, in ieder geval niet met een hele grote hooiberg. Ik ga een gericht onderzoek doen. En dan zie je dit. Was de bombing was niet het enige voorbeeld. Bij Duitsland, Stockholm, de Orlando, de Talies. Londen, zelfs in Nederland. We hadden eerder niet een strijder, rondlopen, Werd erkend tijdens een bijeenkomst over toevallig IS. Yes. Maar goed, we zijn al allemaal in beeld. En nu zitten we dus met de WIF. Wij hebben onze burgerrechten weggegeven. We hebben gezegd, je mag alles binnentrekken in de hoop dat we ergens een terrorist hadden. De realiteit is, het werkt niet zo heel erg goed. We hebben wel al onze rechten weggegeven, wij mogen nu allemaal. Uh, ...of eigenlijk de overheidsdiensten, die mogen, de mogen nu al onze gegevens binnentrekken in de hoop ergens iets te vangen. Mogen ze niet helemaal zomaar, ze mogen niet heel Nederland vangen... ...maar ze mogen wel zeggen, nou ja, we verwachten dat in de Schilderswijk in de Haag, dat daar een terrorist rondloopt. Dan pakken we heel Schilderswijk. Hé joh, daar zitten wel wat linkjes naar anderen. Uh, in een wijk in, in Amsterdam, nou pakken we die wijk ook heel even voor de zekerheid. In die wijk gebeurt ook weer wat. En dan gaan we naar Leeuwarden toe. Dat is ook het voorbeeld dat ik vandaag in de krant zei. Het kan allemaal. En opeens heb je al Hof Nederland, die in die steekwet zit. Ook een ander voorbeeldje uh, wat er kan gebeuren met die data. Uh, dat heet een uh, Systeemrisico Indicatie, dat zit in, Wet Siri. Dat is om fraude te beschrijven. De Belastingdienst gebruikt dit. De Belastingdienst, uh, die zei hierover, ja, er is eigenlijk niets dat de Belastingdienst niet mag inzien. Het enige wat de Belastingdienst niet mocht inzien, was medische gegevens. Dat mag met de WIF trouwens weer wel. En ja, wat gebeurde er met die data? We hebben allemaal kunnen lezen in Zembla. Zembla, dat was de Broedkamer, heette dat nu. Of, uh, toen. Nee, dat deed een Analytics, maar toen heette het de Broedkamer. Ik denk dat er een beetje een vieze aan de Broedkamer was gekomen. Maar goed, uh, onze gegevens staan op straat. We hebben er onderzoek naar gedaan bij de overheid. Van hé, joh, wat is er met die gegevens gebeurd? De realiteit is, ja, ze weten het niet. Ze weten het niet. Er is een onderzoek geweest en er staat letterlijk in het rapport: uh, er was geen login. We weten niet of, welke gegevens op een USB-stick zijn gezet. We weten dat er gegevens op een USB-stick zijn gezet. Dat konden ze weer wel loggen, omdat ze konden loggen wanneer een USB-stick erin gezet werd. Maar wat erop staat, geen idee. Er kan ergens in Nederland nu een USB-stick zitten met al onze gegevens zonder dat we dat weten. Uh, ja. Hoe lang speelt dit al? We hebben nu een, een spionagesysteem, die hebben we al. In 2014 is dit besteld. 2013 was het kogel door de kerk, 2014. hebben we het systeem besteld. Dat systeem dat heet Argo2. Argo2 rijdt nu bij de militaire inlichtingendiensten. Is gewoon actief. Maar als je hier kijkt, dan zijn ze hier al sinds 2011 mee bezig. Dave is pas net ingegaan. Hoe kan dat? Het is nog een verboden spionagesysteem. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module opgezet. Ze hebben gezegd, ja, we hebben wel dat systeem, maar nu wijken we gegevens af en dan is het wat minder erg. Maar er zit in Nederland op dit moment zat er een spionagesysteem voor de pijnheid, ja, die breidde al, waarmee ze alle gegevens konden analyseren. En vooruitlopend op wetgeving. We hadden nog geen wet, maar we bestellen het wel alvast. En dan zie je eigenlijk dat de overheid al heel lang bezig was om dit er gewoon doorheen te halen. Ja, wat kan de overheid allemaal? Uh, de overheid kan met deze wet ook hacken. En dat maakt ons die systemen onveilig. Want in plaats van dat ze ons die systemen veiliger maken, zeggen ze nou, deze beveiligingsrek vinden wij wel zelf heel erg fijn. Want daarmee kunnen we in je computer komen. Dat weten dan zero days. Zero days, dat zijn eigenlijk beveiligingsdekken, die zijn nog niet ontdekt. En ja, wat kan je daarmee? Een hele hoop. Uh, je maakt daar niet alleen onze eigen systemen mee onveiliger, maar bijvoorbeeld ook van ons water. Wij weten niet uh, uh, wat er met onze watersystemen gebeuren en die kunnen ook beïnvloed worden door elektronica. Uh, ons water kan dan veilig worden doordat wij bepaalde dingetjes niet meer in het water stoppen, waardoor we allemaal vergiftigd worden. En dat kan ook gebeuren als wij beveiligingslekken achterhouden. En wij gaan nu expliciet beveiligingslekken achterhouden. Ja? Wat een zero day is? Een zero day is een exploit, dat is een beveiligingslek. Die is nog niet ontdekt. Dus, um, ja, wat is een zero day precies? Er zijn een paar groepjes zekkers actief. En die hebben een beveiligingslek gevonden die is nog nergens ontdekt. Niemand weet er nog van. Zelfs de leverancier van het product in de kwestie weet er niet van. En uh, daar is dus ook geen beveiliging voor. Want er is dat stukje code dat is nog niet gerepareerd. En, ja goed, uh, ik heb liever dat op het moment dat de RVD erachter komt dat Windows 10 een beveiligingssteek heeft waarmee je in je computer kan komen, door je bestanden heen kan snuffelen en aanpassingen kan doen aan je computer, dat ze dan aangeven aan Microsoft, hé hey op Microsoft, het is best wel een probleem, fix het even. Uh, in plaats van daarvan zeggen ze. Nee joh, dit is wel een leuk probleem, dan kunnen we al die computers infecteren en dan kunnen we er zelf in snuffelen. Beetje jammer. Uh, wat gaat er nog meer kapot? Ons medisch beroepsheim gaat er ook aan. De IVD, de MIVD, mag gewoon in ons medische gegevens zitten. Uh, ik doneer bijvoorbeeld zelf bloed, dus mijn bloed mogen ze ook analyseren. Mijn DNA mogen ze gewoon in de database neerzetten. Maar dat niet alleen, ook als jij bijvoorbeeld bij een psycholoog bent. Er is gewoon een database, daarin worden alle... Uh, uh, uh, problemen die bij een psycholoog leven, worden onder de code weggeschreven. Die code kunnen ze gewoon opzoeken. En als jij dan bijvoorbeeld ergens zit uh, bij een psycholoog met een probleem, ja, goed, uh, ze kunnen je er uiteindelijk mee pakken. En uh, dat werkt je je uh, De overheid mag ook gewoon al jouw DNA opslaan. Onschuldig, schuldig, maakt niet uit. Dat doen ze dan uh, voor het principe. Mocht er ergens een terroristische aanslag zijn en mochten ze niet ontdekken wie erachter zit, kunnen ze via DNA-onderzoek achterhalen wie erachter zit. Ik weet niet of je het weet, maar op het moment dat het een terroristische aanslag is, vinden ze altijd het paspoort of identiteitsbewijs terug. Waarom is dat? Een terrorist die wil juist de wereld laten weten, dit heb ik gedaan, omdat ik dit vind. Die gaat niet stiekem iets doen en zichzelf opblazen en dan zeggen van nou, zoek maar uit waarom ik het gedaan heb, dat doen ze niet. Dus die hele dna databank ik weet niet waarvoor ze het willen hebben, maar ze mogen al jouw DNA opslaan voor 30 jaar. Voor iedereen. Schuldig, onzwuldig. Maakt helemaal niet uit. Uh, ja goed, uh, ze mogen het ook opvragen van de politie, ze mogen samenwerken. Uh, ze mogen zelfs het ziekenhuis hekken en daar je data, uh, DNA ophalen, mits ze daar toestemming voor krijgen. Uh, in de wet is eigenlijk heel weinig uh, afgeschermd hiervoor. Sterker nog, het onderwerp in de wet zelf is er letterlijk enkele pagina's lang wat ze allemaal wel en niet mogen hekken en wat ze allemaal wel en niet mogen opslaan. Uh, Bronbescherming voor journalisten gaat er ook aan. Want jij kan niet meer anoniem praten met een journalist. Ik heb een probleem, ik wil naar een journalist toe en ik wil zeggen, hey, joh, dit heb ik ontdekt. kan niet meer. Want de IVD die kan gewoon reactief kijken, nou ja, u heeft er allemaal met die journalist gesproken. Nou, dat kan er maar één zijn. Opgepakt en dat zorgt ervoor dat jij niet meer heel erg snel naar je journalist uh, toe gaat. Ja, goed. Dat heb je net anders onder controle. Dus dat ook weer weg. Lastig een democratie te houden. Uh, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te zeggen, dit, dit gaat allemaal te ver en laten we hier gewoon mee stoppen. Daarvoor hebben we nu een referendum. Uh, het referendum dat zorgt ervoor dat wij een keuze hebben om hier te zeggen van hé hey, wat je nu gaat doen, dat gaat echt te ver. Daarnaast, uh, wat gebeurt er met deze gegevens? Want deze gegevens die mogen ook gewoon ongefilterd naar andere landen toe. Uh, de IVD die zit aan beperkingen, maar een van de weinige beperkingen die ze niet hebben is ik heb hier een bak met gegevens. Ik heb er nog niet in gekeken, ik weet nog niet wat erin zit. Het is van de Schilderswijk, ik heb het drie jaar lang opgeslagen, want ik mag het drie jaar lang opslaan. Uh, ik mag bepaalde dingen niet doen. Weet je wat? Ik geef het gewoon aan Amerika. Ik zeg, hé hey Amerika, hier heb je bak met data. Doe ermee wat je wil. En later krijg ik van Amerika een heleboel dingen terug die je in Nederland niet mag doen. Maar dat mag. We mogen gewoon data witwassen via andere landen. Maar omgekeerd uh, kan het ook zijn dat je op een gegeven moment gegevens geeft aan landen dat je liever niet wilt. Uh, een voorbeeld. Willen we echt gegevens aan Turkije geven over Turkse dissidenten? Het mag. Ik vind dat heel gevaarlijk om te doen. Wat gaan we nu verder doen? Ja, 21 maart hebben we een referendum. Uh, ik zeg in ieder geval: stem gewoon tegen. Uh, het is echt heel belangrijk dat we gewoon stoppen met deze hele wet. Daarnaast zijn er ook wat rechtszaken bezig. Uh, dat gebeurt dus in Nederland en uiteindelijk uh, komt het ook in Europa terecht. Ik verwacht dat de Nederlandse rechter zegt: ja, nou, wettelijk gezien mag het. Want de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die hebben gewoon toestemming gegeven. En in onze wet staat op het moment dat het door de Eerste Kamer heen is, mag de rechter eigenlijk niet controleren of die wet wel echt wettelijk is. Dat uh, zit in onze grondwet. Dus dan komt het uiteindelijk in Europa terug. Ik verwacht dat Europa wel wat moeilijker gaat doen. Hebben we hebben ook allemaal rechter en ja, goed, daar gaat het uiteindelijk stranden. Maar dat is al vijf, zes, zeven jaar verder voordat het daar überhaupt terecht komt. Um, en ja, uh, informeer jezelf. Daarvoor zit je hier ook om naar mij te luisteren, om te kijken van, wat is er gevaarlijk aan deze wet. En Goed, wat wij ook willen is zorgen gewoon voor dat er een betere wet komt. In lichting en veiligheidsdiensten moet je een wet geven. Je moet ze kaders geven, handleidingen geven. Je moet ze beperkingen geven. Je moet niet WIF 2017 helemaal afschaffen, maar we moeten naar WIF 2019. We moeten ervoor zorgen dat er een wet komt die wel gewoon betere beveiliging heeft tegen misbruik. Betere controles ook. Bijvoorbeeld die CTIVD, die alleen maar tegen de minister mag zeggen: Nou ja, dat vind ik niet zo tof. Die moet tegen de minister kunnen zeggen: Hé, stop hier eens mee. Uh, hiervoor hebben we een referendum. Er zijn uh, meer dan 4000 handtekeningen voor binnengekomen. Uh, daar ben ik hartstikke blij mee. Dat geeft ons het recht om zo meteen te zeggen: Van ja, hier ben ik voor of hier ben ik tegen. Uh, een van de rechten die ze eigenlijk ook wel in willen uh, gaan nemen voor ons. Ehm. Uh, want meteen nadat het referendum kwam, was eigenlijk wel duidelijk, ja, we moeten af van dat referendum. Zie je ook in het regeerakkoord, het regeerakkoord zegt, weg ermee. En minister Alonke, die is nu ook echt heel hard bezig om dit weg te halen. Waarom willen we dat afschaffen? Ja, kennelijk wordt onze mening niet zo getolereerd bij de overheid. We mogen best wel een referendum houden, zolang het maar een beetje in de mening is van onze overheid. Want ze vinden het wel een beetje lastig als wij zeggen, nou ja, wat jullie doen is niet zo tof. Uh, waarom is het referendum? Het referendum is echt een noodrem. Het is een uiterste maatregel. Ik zei het al in het begin van mijn presentatie. We hebben vooraf de kans gekregen om onze stem te laten horen. Dat is gebeurd met 557 keer. Er is heel weinig meegedaan. Ik zie het niet terug. En nu hebben we dus de kans om te zeggen. hé hey joh, ga eens terug en kijk eens naar al die informatie die we gegeven hebben. En ga dat eens verwerken in de volgende WIF. Laten we het WIF 2019 noemen. Uh, ja goed, want als je ziet dat de trein naar de afgrond gaat. Moet je wel echt aan die noodtrend trekken. Uh, de naast journalisten die zijn er ook niet zo blij mee. Die gaan ook naar de rechter toe. We hadden het er net al over. Uh, er komen rechtszaken niet alleen van de NVE. Uh, er zijn ook meerdere, uh, of, uh, meerdere organisaties die op dit moment uh, rechtszaken aan het voorbereiden zijn. Daar kan uh, Nefte straks ook wel wat over zeggen, denk ik. En, uh, ja, goed. Daar gaan we dus vandaag mee bezig. Daarvoor zitten we hier. Uh, ik hoop dat je in ieder geval wat geleerd hebt. En als je vragen hebt, uh, ik denk dat we eerst naar Neftis toe gaan. En aan het einde... Oh, nee, nu. Heeft er iemand wat vragen? We hebben... Uh... Ja, sowieso kan je vragen. We hebben hier een vraag, dat gaan we zo meteen doen dan. Maar we, na afloop van de drie sprekers... We hebben Jonathan, dankjewel Jonathan, vanuit Piraatwerk Groningen. Plapje voor Jonathan. Ja. We hebben gemaakt, van Wits op Groningen. En als derde spreker Leontien Tien uit Piraat bij Amsterdam vergeten bent te zeggen, en laat ik dat dan nu doen, En Jonathan dank je wel, helemaal goed, is dat we niet alleen drie sprekers hebben, maar ook de winkel van de Piratenpartij is hier. Dus als je die spulletjes die je daar ziet liggen, als je dat ook wil, praat even met de, met de mensen die daar zitten. Dan, dan kan je dat, dan kan je, ja, die, die zijn te koop. Die flyers zijn natuurlijk gratis als je die wil uitdelen. En we hebben die, tenminste dat hoop ik, die, die, die schuifjes voor op de camera op je laptop. En we hebben. Bij. Neftis Brandsma van Bits of Groningen is de volgende spreker. Dus geef een applaus alsjeblieft voor, voor Neftis. Hoi okay. ja. allemaal, mijn ja. naam is Neftis Bransma. Ik ben vrijwilliger en oprichter van Bits of Groningen. Dat is de lokale afdeling van Bits of Freedom. En dat is een burgerrechtenorganisatie die opkomt voor digitale communicatie en vrijheid. Even inventariseren: wie van jullie kent Bits of Freedom? Oh, dat is een aangename verrassing. Ja, van de praat had ik het al verwacht. Ja, ja. Van de rest zal het even al wachten. Um, wat ik zo meteen met, uh, ga doen, is uh, ik zal de vijf belangrijkste bezwaren van Bits of Freedom zal ik met jullie langslopen. Bits of Freedom houdt zich al heel erg lang bezig met deze, deze wet. Wat Jonathan zei, het, de aanloop van deze wet uh, die is al best wel lang, al best wel oud. Er is al heel lang uh, is over nagedacht en uh, wordt aangewerkt. aan gewerkt. Uh, en Bits of Freedom heeft het jarenlang in de gaten gehouden en weet ze dus ook redelijk goed um, wat er mankeert op deze wet. Ik wil niet zeggen dat het alles is. Uh, Bits of Freedom, ja, we moeten ook keuzes maken in... Um, ja. En wat we aanstippen en wat niet. Uh, en daarnaast kijkt Bits of Freedom ook alleen vanuit hun eigen ja, agenda, zal ik maar zeggen. Dus wij focussen ons echt op de digitale communicatie en de digitale vrijheid. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld uh, de DNA-databank en nou, het beroepsgeheim, dat soort zaken die al eerder werden aangestipt door Jonathan, en straks verder worden aangestipt door, uh, uitgewerkt door. Sorry, ik ben je naam even kwijt. Leontien, dank je. Um, nou, die, dus, die worden de anderen uh, opgepikt. Zeg maar. Dus wij vertellen dit, dit verhaal echt vanuit de bril van de digitale uh, communicatie en vrijheid. Um, ik wil toch ook even een vraag stellen aan de zaal. Uh, wat voor vragen hebben jullie? Wat, met wat voor vragen of, of ja, ideeën zijn jullie hier naartoe gekomen? Ik heb een beetje feeling heb wat jullie willen weten. Hey. En hoe heeft het referendum invloed op... Goeie vraag, dank je wel. anders nog. Oké, okay, nou dat mag <laughs> ook hoor. <laughs> ik vind het goed. <laughs> uh, nou, Goed, dan ga ik beginnen. Uh, ja? Omdat we uh, de regering beeld het eigenlijk afschaffen. Dat vind ik alleen maar lastig. Dat is een heel erg voor. Zij hm. dus vindt het ja. wel jammer dat het wordt afgeschaft uh, begrijp nou, ik? Nou ja, ik vind het jammer. Ja. Dan, ja, als iemand als het volk iets vindt, moet je het kunnen overdragen. Als dus de regering het lastig vindt, ja, dat is jammer, maar ja. Ja, moet gebeuren. Ja, eens. Dus Hoe uh, ja. heeft ik niet goed op 21 maart? Ja, is goed. Ik, uh, ik zal daar zo meteen nog even op. Uh, Oké. Okay. Het komt, uh, het komt, het komt. <laughs> Nou, even over het referendum. Uh, het is 21 maart, het is al bijna. Uh, wat gebeurt er nou precies? De meeste van jullie zullen waarschijnlijk ook moeten of mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik kom zelfs uit Groningen. Groningen zijn allerlei gemeentelijke fusies bezig, dus wij hebben geen gemeenteraadsverkiezingen. Maar uh, de meeste van jullie zullen twee stembiljetten thuis hebben ontvangen. En één stembiljet is dus voor het uh, referendum. En de vraag die wordt gesteld wordt uh, is: Bent u voor of tegen de wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017? Dus dat is eigenlijk de wet, de WIV, waar we het over hebben. En in de volksmond heet die de sleepwet. Nou, Zoals Bits of Freedom en uh, ja, meer partijen die zich hiermee bezighouden, wij zeggen ja, een nee stem. Dat wil niet zeggen dat je die hele wet uh, in de prullenbak in wilt gooien. Maar dat is eigenlijk, en we geven aan, de wet is gewoon nog niet goed genoeg. Uh, het kan beter en wij geven ook een aantal punten aan van waarop wij vinden dat het beter kan en ook echt moet. Ehm... Um, dus ja, er wordt al gezegd, ja, zonder deze wet dan zullen er allerlei terroristische aanslagen komen. Uh, niemand gaat die wet afschaffen. Wij even los van het feit dat het ook gewoon echt een raadgevend erin referendum is, hè. je gaf al aan van ja, hoe groot is de impact überhaupt. Uh, het idee dat, ik daar, dat als er massaal nee wordt gestemd dat die wet gewoon verdwijnt, dat is, dat is gewoon niet aan de orde. Dus dat is, dat is gewoon, ja, onzin. <lacht> um, dus een nee stem, nou ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, een nee stem is eigenlijk een stem voor een, een betere wet. Um, nog even kort over het referendum, want het is natuurlijk wel, um, het is ook een controversieel middel. Uh, want ja, je kan eigenlijk alleen na ja of nee stemmen. Um, en is dat niet een hele botte bijl voor een heel erg dikke, uh, dikke, dikke wet, waar heel veel verschillende dingen in staan. Um, en dan zeggen wij altijd, ja, bij de Eerste Kamer kan eigenlijk ook alleen maar ja en nee stemmen. Dus eigenlijk het volk in het laatste referendum is nog even, zit even op de stoel van de senatoren van de Eerste Kamer die ook alleen maar ja of nee kunnen stemmen. En wat betekent een nee-stem van de Eerste Kamer? Dat betekent dat het teruggaat naar de eerste, Tweede Kamer. En dat de Tweede Kamer aan het werk moet om die wet beter te maken. En dat is eigenlijk wat zij ook, ook willen. Is ergens wat water? Ja. Misschien. Dank um, nou je ja, wel. waarom is die wet er? Dat heeft Jonathan al een beetje aangestipt. Super, dankjewel. De oude wet was ook echt toe aan een update. Uh, laat het duidelijk zijn: dat is. Daar is iedereen het over eens. Um, wij vinden echter wel dat die wet echt beter moet. En dat in ieder geval, dus vanuit ons perspectief, vijf punten zijn die echt, echt beter moeten. Uh, onder andere omdat. Ja, onschuldige burgers worden nu eigenlijk gewoon te weinig beschermd tegen onze overheid. Um, daar zijn vijf verbeterpunten. Het zijn allemaal eentjes geworden. Ehm. <laughs> um, de eerste is, haal de snapenet uit, uh, uit de wet, dus de sleepfunctie. Dus het ongericht verzamelen van data, dat we vinden dat dat uit de wet moet. Het is helemaal niet erg om gericht data te verzamelen van burgers, van, van, jij denkt, die hebben iets verkeerd gedaan. Ja, als er reden toe is, dan kan het best zijn dat je inbreuk op iemands privacy moet, uh, moet doen. Maar als een burger helemaal niks verkeerd heeft gedaan, dan vinden we dat een hele vreemde, vreemde stap. Um, geen internationale uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens. Dat heeft Jonathan ook al even aangestipt. Um, ja, wij verzamelen dus gegevens. We weten dan niet altijd wat erin staat. Dat betekent dat het hè, dat is ongeëvalueerd is. Dus we daar is gewoon niet naar gekeken. Uh, die kunnen we uitwisselen met andere landen. Dus dan weten we eigenlijk niet wat we weggeven. Nou, ja, Begrensd real-time toegang. Uh, dit gaat over um, onder andere informanten en de toegang die de AFD heeft uh, tot allerlei data. Ik kom zo... Sorry, <laughs> kom ik zo nog verder op. Uh, onbekende kwetsbaarheden, Jonathan noemde dat zero days, daar zal ik zo meteen ook nog uh, verder op ingaan. En we vinden dat uh, de, de oordelen van de toezichthouder bindend moeten, uh, moeten worden. Hoeveel tijd heb ik nog? Twee uur. Het is jou, jouw verhaal. dus maak Oh! Hem, maak hem. <laughs> Ja, even, uh, ik zal er even kort doorheen gaan. Wat doen geheime diensten eigenlijk? Ook wel goed om even te weten. Uh, de AIVD daar hebben we het meest over. Uh, het is geen opsporingsinstantie. Maar de IVD doet onderzoek naar organisaties en personen. Dus eigenlijk ben je een onderzoeksorganisatie. Uh, wanneer ga je onderzoek doen naar iemand? Dat, heb je, dat doe je eigenlijk alleen wanneer je ernstig vermoeden hebt dat iemand kwaad in de zin heeft. In de meest brede zin van het woord. Uh, het kan ook betekenen dat iemand. Uh, gevaar vormt voor de democratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. Dat is eigenlijk wat de IVD voor ons, uh, voor ons doet. Um, vooropgesteld, dat is belangrijk. Het is belangrijk dat de IVD goed haar werk kan doen. Uh, dan heb je daarnaast al een MIVD, dat is een soort uh, zusje, broertje, hoe je het maar wil noemen. Dat is militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten. En die verzamelen inlichten, een ja, militaire term zegt het al, voor ja, militaire activiteiten en, uh, en doeleinden. Um, ja, ik ga dit even overslaan. Dit ook maar even. Ja, hoe maken we... Uh, ik ga nu naar de punten van uh, wat zijn nou de verbeteringen wat, uh, wat ons betreft. Um, en voordat ik dat doe wil ik nog even op Jan vraag terugkomen. van Heeft het nou zin om te stemmen op 21 maart voor deze wet? Invloed. Ja, en daarmee zin, toch? Het heeft zin ja, oké. Okay. Ja. Heeft, uh, heeft het invloed? Ik denk zelf van wel. Uh, kijk, hoe groter de opkomst, natuurlijk, uh, hoe meer invloed, hoe hoger die invloed zal zijn, of hoe groter. Uh, en hoe groter het percentage nee-stemmers, ook hoe groter de invloed. Uh, ik merk alleen dat de overheid wel een beetje zenuwachtig is momenteel. Uh, Bertolet, dat is de, het hoofd van de AFD, die is bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden bij de college tour van Tanhuis langsgekomen om daar allerlei dingen te vertellen. En um, heeft het ook over de sleepbed gehad. En ja, die is eigenlijk een beetje reclame aan het maken voor wat IVD doet. En dat is best wel ongebruikelijk. Um, en een tijdje geleden is ook tijdens uh, bij bijvoorbeeld de Wereldraad Door, kwam hij ook langs bij uh, Matthijs van Nieuwkerk. Slecht verhaal. <laughs> nou, laat ik mij bij deze even niet over uit. <laughs> is, het, is het niet zo dat als het... Uh, is het niet zo dat als het uh, weggestemd wordt, bij het referendum, het de wet pas ingaat als er een nieuwe wet om aan te nemen is uh, gemaakt? Het was toch iets van... Ze uh... dus hoeven er alleen maar een nieuw debat over te doen, toch? Ja, nieuw debat het, is, het is raadgevend, dus uh, het is vrij, de, de overheid is vrij om te doen mee wat ze willen. Um, alleen je zag bij het Oekraïne-referendum, dat was een referendum over een verdrag wat eigenlijk al gewoon getekend was. Uh, dat is opgesteld in samenwerking met heel veel andere landen dus waar we eigenlijk, eigenlijk gewoon niks meer ja, iets aan konden doen. Dat is in die zin ook een heel vreemd onderwerp voor het Oekraïne-referendum. En toch, ondanks het feit dat de opkomst niet eens heel erg groot was en het percentage nee-stemmers ook niet overdonderend groot was, dat is geen 80 bijvoorbeeld, toch heeft uh, Rutte wel geprobeerd aan te tonen dat hij zijn best heeft gedaan om nog iets te, te veranderen aan het verdrag. Op een gegeven moment zei dat dat een van de passage eruit ging. Het was uiteindelijk allemaal erg klein bier. Maar eh, ondanks het feit dat we er eigenlijk niet zoveel mee aan konden doen... ...heeft het toch echt zijn best gedaan om in ieder geval te proberen te laten zien dat. En dit is waarom ik denk dat het wel invloed heeft om te stemmen op dit referendum. Eh, omdat dit gaat over nationale wetgeving. Kijk, het Oekraïne-verdrag, dat, dat was eigenlijk gewoon af. Daar konden we niet zoveel meer mee. Maar dit is nationale wetgeving waarin we zeker wel nog die kunnen aanpassen. En dit is waarom Bits of Freedom dus deze verbeterpunten aandraagt. Zodat ook, uh, mocht het een overduidelijke tegenstem worden, um, ja, dat, het ook, dat die punten naar voren komen, zeg maar. Dat, het ook, dat wij invloed kunnen uitoefenen op welke punten dan veranderd moeten worden in die, uh, in die wet. Is dat antwoord op je vraag uh, trouwens? Nou ja, deels. Ik denk dat de overheid het uh, eveninig wel lastig vindt. Dus ja, Ik geloof dat dit het laatste is geworden. Of het nog? Twee? misschien de ik had dat dit het laatste gekraald. Ik het niet gekraald. Ik had het niet gekraald. Ik net. het niet gekraald. Ik moet het niet Sorry? Ik had het niet Nee, Ik had het niet gisteren. het niet Nee, niet Ik had het niet niet gekraald. Ik had het niet gekraald. Um, dus wat, wat we nu doen, van gericht tappen, dus op het moment dat de overheid of de IVD denkt, wacht deze persoon heeft iets verkeerd gedaan of hij heeft gedraagt zich bedacht, uh, we hebben signalen gekregen, deze persoon, heeft iets mee in de hand, we moeten hem onderzoeken of haar, uh, dan gaan we dat doen. Uh, waar we nu naartoe gaan met deze wet is dat er uh, grootschalig en niet stelselmatig wordt getapt. Of nee, sorry, die wordt wel stelselmatig getapt, maar ongericht. Dus, nou, dat gaf Jonathan ook al aan. Stel, uh, mijn buurman uh, is verdachte van terroristische activiteiten. Dan kunnen ze de hele wijk uh, kunnen ze afluisteren. In de wet staat, uh, staat dat als uh, regionaal, regionaal gebied. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Dat kan heel groot zijn, dat kan heel klein zijn. Dat is eigenlijk heel erg slecht, uh, slecht gedefinieerd. Super, dankjewel. Uh, de onderzoeksopdracht bepaalt de rijkwijde van de Sleepwet. En ze hebben maar liefst drie jaar de tijd om gegevens op relevantie te onderzoeken. Dat is echt best wel een heel erg plan. Wij vinden dat uh, op het moment dat je onschuldige burgers uh, in het vizier houdt, dat je ze ook. Ja, dan moet je een goede reden voor hebben. Uh, misschien leuk om te vertellen: we een, in december hebben wij een brievenactie gedaan, Bits of Freedom. We hebben brieven verstuurd naar ongeveer 20.000 Nederlanders. We hadden helaas geen budget voor bier. Um, waarin wij um, hebben wij namens de Rijksveiligheidsdienst uh, aangegeven dat de gemeente binnenkort een afspraak zou maken met u tussen 4 en 8 december om een relay te installeren met, uh, waarmee we in potentie uh, uw internetverkeer konden aftappen. Nou, het was een hele geloofwaardige brief, misschien net iets te geloofwaardig want er uh, zat een mooi logootje bij en de Rijksveiligheidsdienst dat klinkt toch heel officieel ook al bestaat hij niet. Um, en nou ja, dat was best wel wat ophef over, uh, over ontstaan. En uh, een van onze vrijwilligers, want we hebben in Groningen ook deze brief uitgedeeld, uh, die vertelde dat hij in de familie-app erachter kwam dat zijn opa en de oma deze brief ook hebben uh, gekregen. En opa en oma waren zich heel erg geschrokken. Uh, zo erg dat de ouders van onze vrijwilliger naar opa en oma toe moesten op een vrije zaterdagmiddag. Uh, om opa en om uh, gerust te stellen, want die waren dus bang dat inderdaad de overheid binnen zou komen om ze af te gaan luisteren. Ook al stond in de brief misschien impotentie. Um, nou ja, onze vrijwilliger heeft niet durven toegeven dat hij een van degenen was die, die ook die, die brief heeft, uh, heeft verspreid. <laughs> Ik weet niet of hij dat in inmiddels heeft gedaan, um, maar het is me even om aan te geven dat mensen op het moment dat het achter de voordeur komt, met iemand fysiek als daar binnenkomt, um, ja, dan, dan voelt het op iets heel, uh, heel anders. Hebben jullie nog meer respons gehad? Ook van andere mensen? Of was het alleen maar deze oma? <GELES> <laughs> nou, heel veel meer. Maar dit was wel een van de betere verhalen. <laughs> Tenminste, ja, het, ja, ik vind hem erg... Hoe uh... kan je kunnen nog zeggen hoe er in het algemeen op gereageerd wordt door mensen? Uh, wisselend. Ik weet dat de IVD heeft getweet op een gegeven moment. Van, Jongens, dit is, deze is niet van ons. Uh, we hebben ook wel wat kritiek gekregen. Uh, het wordt ook al gauw nepnieuws genoemd. Want nu iets niet waar, is, dus dan wordt het nepnieuws genoemd. ik denk, ja, dit is een actie, het is geen nepnieuws. Um, en een andere, die wilde ik ook nog noemen, die hoorde ik van iemand, van een man die um, in eerste instantie de intrapte, dus je dacht nou, oh, dat is een echte brief. En die was heel erg boos. En die ging tegen de vriendin van hem te en zei, wieke, dit, kun je toch, dit kunnen ze toch niet maken? Ik doe helemaal niks verkeerd. Waarom in godsnaam komen ze bij mij in de, uh, achter de voordeur? En dat vind ik mezelf een hele interessante reactie. Want meestal hoor je in dit soort discussies over, ik doe helemaal niks verkeerd. Dus wat kan mij het schelen dat ze mij in de gaten houden? Maar zodra je dus je blijkbaar achter de voordeur komt. Dan is dus de reactie. Ik wil helemaal niks verkeerd. Wat heb je bij mij te zoeken? Dus dat vond ik een ja, boeiend. Um, maar dat even ter, terzijde. Um, ja, er staat in de wet onderzoeksopdracht. Uh, en die bepaalt dus de rijkwijde van wat je gaat aftappen. Uh, zeg maar. Dus uh, de onderzoeksopdracht opdracht bepaalt eigenlijk hoe groot het net is wat je uit gaat, uh, uit gaat gooien. Um, nou, er zijn een aantal voorbeelden van, dus bijvoorbeeld alle communicatie van de Jet-app in de stad wordt dan verzameld. Omdat ergens misschien één verdachte is. Dat is best veel. Uh, alle internetverkeer van openbare wifi hotspots in de stad. Alle internetverkeer. Vanwege één zoekopdracht. Um, nou ja, dit zijn voorbeelden die, uh, uh, die al gebeurd zijn. Dus dit zijn anekdotische voorbeelden die de ministers uh, in de loop der jaren in uh, kamerdebatten hebben gegeven. Dus om even aan te geven dat er best wel hele grote dingen gaan, gaat die gewoon echt wel slecht gedefinieerd zijn. En wij vinden dat dat gewoon niet, uh, ja, dat kan gewoon niet. Um, maar ik ga deze ook even overslaan. Oh, ik dacht dat ik deze uit had gehaald. Nou <lacht> ah, ja. Uh, van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland, de zogenaamde sleepnet, kan, mag en zal geen sprake zijn. Uh, Al dus het regeerakkoord van, van Rutte III. Uh, en wij vinden het wat vreemd, dat, dat, hoe verhoudt zich dat dan tot deze wet waarin dat in feite wel uh, mogelijk is. Omdat nogmaals zo'n onderzoeksopdracht ontzettend slecht uh, en breed gedefinieerd is. Ik bedoel, als je dat in staat stelt om bij wijze van... Uh, ...het chatverkeer van een hele stad af te luisteren... ...dan vinden wij toch to echt wel heel erg veel lijken op een sleepnet. Uh, waarmee dus eigenlijk onschuldige burgers in het vizier van de geheime diensten komen... ...en nogmaals, mensen zijn heel erg geneigd om te zeggen... ...ach, ik heb niks te verbergen, ik doe helemaal niks verkeerd... ...ik ben een onschuldige burger, laat ze maar kijken. Maar nogmaals, ik vond daarom die, die reactie van die meneer zo interessant... Uh, ...hoe zou je het vinden dat, uh, dat iemand van de gemeente bij jou binnenkomt... Uh, microfoons, camera's en uh, machines installeert om jou af te luisteren? Misschien. Gewoon voor de zekerheid. Hoe voelt dat? Denk daar eens over na, zeg maar. Ik, ik denk zelf dat het verschil is van, uh, omdat, nou ja, dit is vaak heel erg abstract, maar zodra iemand echt fysiek jouw, jouw voordeur binnenkomt, net als bijvoorbeeld een installateur die jouw uh, uh, die keten komt controleren of zo, dan heb je echt even een gezicht binnen. Uh, vind je het dan nog steeds Helemaal niet zo erg. Vind je het allemaal steeds echt oké. Okay. En het moment dat je het niet echt oké okay vindt, zou ik toch echt even nadenken over waarom niet en wat je dan in gevolg vindt van, uh, van deze wet. Um, nou, waar we ons ook zorgen maken zijn chilling effects. Um, dat ja, komt er kort op neer dat um, mensen een beetje verstijven, een beetje verstenen als het ware. En ik vraag me af wie in de zaal denkt wel eens na over wat hij op internet zoekt en denkt dan ook van oh misschien moet ik dit net even anders typen. Misschien moet ik het wel niet zoeken. Wie, handen? Dat is toch bijna de helft jongens? Ik vraag toch daarvoor. Ja oké, okay, jullie tellen niet. Nee, maar nou, eigenlijk tellen jullie wel natuurlijk, want uh, dit bedoelen wij met chilling effects. Uh, er zijn dus best al heel veel mensen. Uh, die sommige zoektermen niet meer gebruiken, uh, soms. Misschien niet elke dag. Um, maar het feit dat mensen al nadenken over het feit wat ze doen op internet, vinden wij eigenlijk al te ver gaan. Dat is al iets wat je niet moet, uh, niet moet willen. En het feit dat um, zo slecht wordt nagedacht over wat dan een onderzoeksopdracht is, uh, baart ons zorgen uh, als dat in de wet staat. Want we vinden niet dat de overheid op die manier met, uh, ja, met ons om moet, uh, om moet gaan. Nou ja, nut is een noodzaak. Uh, <laughs> Ja, Daar heeft Jonathan het al even over gehad. Um... Waar ja. Ja, <laughs> is het spelt, inderdaad. Ja, ga je er dan nog meer hooi bij gooien, helpt je dat? Um, en daarnaast, nou, dat heeft Jonathan ook al laten zien, uh, eigenlijk altijd is de dader van een terroristische dus aanslag al bekend. Dus wat ik als leek zou denken, ja, misschien moet je dan meer mankracht en onderzoekers inzetten niet meer data verzamelen. Dus daarom uh, vinden wij dus dat het sleepnet gedeelte uit de wet, uh, wet gestrapt moet worden. Um, het moet een beetje sneller, denk ik. Ja, kan je. Ik ga zo meteen verder praten in de qr Dat is goed. Kan je nu ja, dat is goed. Nou, ik ga hier nog even wat sneller doorheen. Dit is de internationale uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens. Uh, dus de data waarvan wij zelf niet hebben bekeken wat erin staat, kunnen wij delen met andere landen. Nou, we hebben hier Poetin uh, neergezet. Hart, kan ook Turkije zijn. dat een verkeerde zondank. Een harde zou er ook bij moeten zijn? <laughs> Helaas is hij weg. <laughs> uh, ja. nou, begrens real-time toegang. Dit gaat over informanten. Het nieuwe wet maakt het mogelijk om informanten in te zetten. En um, kort, um, stel je hebt een informatie uh, of een, um, een organisatie die veel data verwerkt. Uh, en je hebt een jongen gevonden, die is daar systeembeheerder, noem maar wat. Uh, die kan jij dan inzetten als IVD om hem of, of haar uh, data te laten verzamelen en naar jou toe te spelen. Dus stel die, die systeembeheerder heeft toegang tot allerlei adresgegevens of allerlei correspondentie, omdat hij daarvoor zijn werk bij moet kunnen, dan kan hij dat delen met de IVD zonder dat zijn baas dat weet. En zonder dat mag ook van de wet. En dat is een hele dubieuze. Want hij wordt dan gevraagd door de IVD om dat te doen en dat doet hij dan vrijwillig. Uh, maar officieel mag het niet. En officieel heeft hij dan misschien bijvoorbeeld volgens de interne regels van het bedrijf waar hij werkt... ...wel de plicht om dat te melden aan zijn baas. Maar dat hoeft dus niet. Nou, dat vinden wij een beetje, een beetje gevaarlijk. Um... Nou, ik ga ja, er ik, uh, ik ga doen. Um, nou, de onbekende kwetsbaarheden hier hebben we het over gehad. Dit zijn de zogenaamde zero days. Um, dus de kwetsbaarheden in de software die dan de geheime dienst gebruikt om in te breken in, uh, um, in software. Ik zal even een voorbeeldje geven om het concreet te maken. Stel, de overheid heeft um, een, een, een lek gevonden waardoor ze alle WhatsApp-verkeer van iedereen kunnen lezen. Maar wat. Dat is een hele grote zero day en je kan me voorstellen wat de impact daarvan zou zijn. Dus daarom gaan er ook miljoenen euro's, dollars in om. Uh, wij vinden dat soort kwetsbaarheden, moet je gewoon melden aan de software maken om de wereld veiliger te maken. Want uh, deze Zero Days kunnen ook weer gestolen worden van jou als geheime dienst. En dat is ook al eens eerder gebeurd. Er zijn al een aantal hacks en uh, bugs geweest die ingezet zijn door criminelen. En die zijn gebaseerd op Zero Days die de NSA, dus dat is de Amerikaanse inlichtingendienst, in heeft verrameld. Um, daarmee is dus eigenlijk hebben ze het internet onveiliger gemaakt. Terwijl... Ja, Deze diensten horen ons juist te beschermen. En tot slot, uh, wij vinden dat de oordelen van de toezichthouder bindend moeten zijn. Um, dus, nou, dat heeft Jonathan ook al even toegelicht. Uh, de toezichthouder kan nu zeggen, nou, wij vinden wat hier gebeurt niet helemaal in de haak. Dat kunnen ze dan aan de minister geven en vervolgens is het de minister die besluit uh, of dat nou wel of niet een goed idee is. En wij vinden dat die uh, toezichthouder, die moet gewoon bindend kunnen oordelen over, uh, die moet die bindende uitspraken over kunnen doen. Dat moet niet alleen bij een minister uh, uh, liggen. Dus kortom, haal de sleepnetten uit. Uh, geen internationale uitwisseling van data waarvan wij zelf niet weten wat erin staat. Uh, Zorg ervoor dat de real-time toegang tot data wordt begrensd. Uh, Onbekende kwetsbaarheden in software, altijd melden aan de softwaremaker. Wordt het internet echt alleen maar veiliger van voor iedereen. En maakt de oordelen, oordelen van de toezichthouder bindend. Dat zijn de belangrijkste verbeterpunten van Bits of Freedom. Dus uh, stem tegen en stem voor beter wet. <applaus> is ook data erbij. Leon 10 van de Piratenpartij Amsterdam, die komt straks wat vertellen over dat medisch beroepsgeheim. En ik vroeg haar, wat is nou het allerergste wat jij als voorbeeld gebruikt? En ze noemde iets wat mij niet op zou komen. Je pacemaker. Man, oh, dat is wel een punt. Je koelkast. De slimme thermostaat. Samen opgeslagen op de servers van de staat. De, de volgende spreker uh, is uh, Leon Thiem, uh, uh, uit, uh, van de Piratenplein Amsterdam. En die gaat iets zeggen over um, het medisch beroepsgeheim en hoe dat onder druk komt met deze wet. Leontien. Dankjewel voor de aankondiging Rico. Uh, ik ben inderdaad uh, Leontien Wermer uit Amsterdam. Uh, ik uh, ben al heel lang kinderarts, uh, sinds uh, 1993. En uh, werk in permanent in het ziekenhuis. En daarvoor heb ik op diverse andere plekken gewerkt, onder andere in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. <lacht> um, daar heb ik een, een stukje opleiding gedaan. Um, daarnaast ben ik uh, ja, eigenlijk uit uh, onvrede over de uh, huidige politiek uh, lid geworden van de Piratenpartij. En uh, mezelf uh, kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ik sta op nummer 5. En... Uh, ik denk niet dat ik gekozen word, maar uh, ik hoop toch echt wel dat uh, in ieder geval één zetel in de gemeenteraad uh, realistisch is. Uh, net als dat ik hoop dat in Utrecht ook piraten in de gemeente verkozen worden. En nou in het, uh, wanneer was het nou? Volgend jaar? In, uh... November in Groningen. November in Groningen. Oké. Okay. Verder wil ik nog heel even zeggen dat ik een jurk draag die hier te Leeuwarden gemaakt is, bij Atelier de Klos. Ik weet niet of mensen die kennen. Goed. Um, even kijken of ik dit aan de vraag krijg. Dit is de eet van Hippocrates, dat wil zeggen dit is een stuk ervan. De eet is veel groter, uh, maar dit is een heel belangrijk ding omdat het gaat over geheimhouding. Eh, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, eh, als je naar een dokter gaat, eh, hoort datgene wat je die dokter vertelt of andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg, hoort niet op straat gegooid te worden. Eh, dat hoort binnen vier muren te zijn. En Ik moet dus zelf ook, als ik eh, informatie over een patiënt wil delen, bijvoorbeeld met een specialist in het academisch ziekenhuis of met het consultatiebureau... Dan hoor ik daar toestemming over te vragen bij de ouders, dan wel de patiënt zelf. Um, wat er staat is, he, dit is ook een beetje een vervelende print, sorry daarvoor. He, ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen dan wel zien... Uh, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten komen aan dingen... die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren en het beginsel hoog houden dat dingen die mij zo bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Dus dat is dat stukje van de eet. Verder staan er allerlei andere dingen in die eet waarvan jullie waarschijnlijk wel kennen. Hè. Prima non notere, dat wil zeggen niet schaden. Dat is het belangrijkste. Hè. Dus als je iemand behandelt dat je dan niet schaadt. Maar goed. Um... Ik heb hier een dia die waarschijnlijk heel veel overlap heeft met de vorige sprekers. Daar wil ik dus heel snel doorheen gaan. Uh, 2002 de eerste WIF. En in 2016 dan de huidige wet voor het eerst geformuleerd. In 2017 goedgekeurd. En dus ruimere bevoegdheden voor de AIVD en de MIVD om telefoon, e-mail, internetverkeer af te tappen vanwege de terrorisme dreiging. Dreiging. En gelukkig vindt er nu dit referendum plaats, ik was ook erg blij om te merken dat gewoon een aantal mensen uh, uh, ja, het opgepikt hadden dat deze wet uh, uh, werd aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en zeiden van nou, dit kan niet, dit is, uh, dit is een inbreuk op onze privacy. Um, het is ook zo dat de wet zelf, hè, toen dat behandeld werd in de Tweede Kamer, dat was pal voor de verkiezingen. Ja, daar is eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. Afgelopen woensdag hadden we in Utrecht ook een avond over het referendum En daar sprak Kees Verhoeven en die schetste het beeld dat eigenlijk uh, nou ja, bijna niemand amendementen had ingediend, behalve hij dan. En... Uh, ja, dat het eigenlijk niet meer doorgeslopen is. Dus uh, wat betreft goede volksvertegenwoordiging uh, verdient dit geen uh, schoonheidsprijs. Um, wat zijn nou de verschillen? Ik heb er twee belangrijke uitgehaald. Er zijn veel meer verschillen. Uh, uh, uh, onder andere ook uh, de toezicht hè, is, is beter geregeld dan in de vorige wet, maar ook nog niet. Uh, naar behoren en daar kom ik nog verder op terug maar uh, hè, het slepen het breed onderscheppen en dan de waarborgen zijn wel ingebouwd voor journalisten en advocaten dat er in ieder geval getoetst gaat worden door een rechter uh, welke informatie uh, ja, opgeslagen mag worden en ook vrijgegeven mag worden. Maar dat is dus wel geregeld voor journalisten en advocaten, maar voor medische gegevens is het niet geregeld. En um, uh, het is ook zo dat er geen arts of wat dan ook is, is geen arts of andere uh, zorgverlener is betrokken geweest bij het opstellen van de wet. Uh, ook niet uh, een van de adviesorganen, zoals de Gezondheidsraad. Um, dus geen waarborgen voor artsen. En waarom dan niet? Er is een memorie van toelichting op de wet. En daar staat in dat journalisten en advocaten een belangrijke rol hebben... in de borging van belangrijke aspecten van de rechtsstaat. Ja, tuurlijk. Maar voor het onderscheppen van patiëntengegevens is toestemming van die toestemmingscommissie die Jonathan ook al aanstipte... Voldoende, terwijl voor het aftappen van journalist en advocaten toetsing door een rechtbank wordt geëist. Um, wat doen we daar nou mee? Wat, wat kan er allemaal afgetapt worden? Nou, gegevens uit het elektronisch patiëntendossier. Of andere medische netwerken. He, er is best veel e-mailwisseling tussen... Uh, ...artsen en andere gezondheidsverleners. Bijvoorbeeld als ik een kindje naar een uh, fysiotherapeut stuur... ...dan uh, krijg ik vaak mijn uh, verslagje via de mail. Hè. En, uh, dus op zich, wat, wat heb je daar nou aan? He, maar het, het zou maar eens uh, bijvoorbeeld zo zijn... ...dat het een kind is van een of andere belangrijke politicus... ...of van de koning. <laughs> en als dat ook op straat komt, dan... Uh, ja dan heb je echt wel een probleem. Verder dus uitwisseling gegevens, patiënt hulpverlener, dat vindt ook steeds meer plaats dat je ook met patiënten via mail of via beeld, videoconferencing, communiceert. Um, maar ook apparatuur in ziekenhuizen die, die gegevens daaruit kunnen ook meegesleept worden als er toevallig in de regio waar een uh, uh, gesleept wordt een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk of een tandartsenpraktijk staat ja, dat kan allemaal verzameld worden en dan als extreem voorbeeld hè, heb ik daar de pacemaker uh, die Rico ook al noemde uh, yeah, de, de, alle gegevens van zo'n pacemaker kunnen ook ...geslepen worden. Het is zelfs al zo tegenwoordig dat uh, pacemakers gehackt kunnen worden. Daar hebben jullie misschien wel over gehoord. Maar hier kan dus op grote staal ook ja, gewoon die data opgevraagd worden. En ja, echt hele gevoelige data ook zoals... Uh, nou ja, ik kan niet in de dossiers van de psychiater of de psycholoog bij mijn ziekenhuis... Daar moet ik echt hele specifieke toestemming voor hebben en moet ik uh, dat uh, ja, met die psychiater of psycholoog uh, regelen. Hè. Soms is dat wel van belang als bijvoorbeeld uh, nou ja, zo'n kindje potentieel in gevaar is door een psychische stoornis van de ouder. Um, maar daar moet ik allemaal toestemming netjes voor vragen. En terecht, ik bedoel, ik, uh, dat moet niet op straat liggen, maar straks kandidaten gewoon allemaal gesleept worden. Dus, ja, dat geeft toch veel vraagtekens. Wat kan je nou doen om te protesteren? Nou, het referendum, daar is al uitgebreid over gesproken. Mijn vakorganisatie, de KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst, Um, probeert nu via gesprekken met de overheid uh, in ieder geval te waarborgen dat medische gegevens, um, als die gesleept worden, dat die voordat de veiligheidsdiensten en voordat het eventueel met het buitenland of andere instanties wordt gedeeld, dat dat eruit gehaald wordt en dat daar ook medici bij betrokken worden. Maar die gesprekken zijn pas gestart in oktober vorig jaar. Dus na aanname van de wet. En daar zijn nog, dat zijn gesprekken dus met, wat ik begrijp, de minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb nog geen verslagen daarvan kunnen vinden. Of gewoon korte formulering van uitkomsten. Dat loopt allemaal nog. En het is heel tekenend, vind ik, dat uh, nou ja, de meeste artsen, die weten van niks, sleepwet, ja, wat is dat? Um, en het leeft helemaal niet zo. Terwijl het ontzettend zou moeten leven. Um, en ook dat onze vakorganisatie eigenlijk als, als mosterd naar de maaltijd erachteraan hobbelt. Dat uh, uh, vind ik ook uh, niet goed te begrijpen. Ook niet dat er... ...geen artsen of andere hulpverleners betrokken zijn geweest met uh, het formuleren van de wet. Um, uh, er zijn wel artsen die zich op de zijlijn uh, uh, al veel langer zorgen maken. Onder andere uh, Wim Jongejan, dat is een gepensioneerd huisarts die via een ICT-zorgnetwerk daarover schrijft. Maar op grote schaal is er dus heel weinig gebeurd... Nou, dan tot slot hè, de rechtszaken en dat uh, vertelde Jonathan ook al, hè, de, dus, dus zowel in Nederland als in uh, Europa gaan rechtszaken lopen. Ik weet in ieder geval ook dat die ICT-zorgclub een, uh, een rechtszaak heeft aangespannen, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, dit is hoe onze artsenvereniging dan de zaak een beetje luchtig maakt. <laughs> en dat is tevens het einde van mijn verhaal. Ik weet niet of er nog vragen zijn nu. Of gaan we de vragen straks doen, Riko? Nou, we kunnen gewoon uh, daarmee doorgaan. Misschien en, uh, John, dat Lefjes en Jan dan erbij kunnen. Ja. De vragen komen natuurlijk uit de zaal, dus dan zal ik wel. De, degene zijn die heen en weer, nou Renda valt wel mee in deze zaal, maar heen en weer lopen ze met de microfoon. Ah, kijk aan. Oh, dan kunnen we het zo doen misschien. Kijk maar eventjes, is dat wat? Ja, ik heb hem heen en weer en dan doe ik in de zaal. Dus wie heeft een vragen aan, aan, aan, aan de panelleden? Ja, dan gaan we dat op deze manier. Leo team. Ja. Ja. Tien, hoi, hier ben ik. Even Hallo, ik weet Oi, je naam niet. Uh, EPD is toch al een lang onderdeel van Big Data? Hoe bedoel je dat? Nou, dat gewoon alle gegevens al bekend zijn en doorgespeeld worden. Uh, nee, dat is niet zo. Het is wel zo dat de systemen heel kwetsbaar zijn. Maar uh, er vindt geen uh, bewuste dataverzameling plaats. Nou, ik denk dat we zeker zeg weten maar, wat er gezondheidsrisico's zijn van bepaalde mensen... Nou, er zijn veel zwakke punten. Ook uh, de zorgverzekeraars zijn altijd bezig met actief informatie te betrekken. En, en daar is gelukkig ook veel tegenwerking in gekomen. En ook rechtszaken. Bijvoorbeeld tegen uh, de uh, zorgverzekeraars die informatie vanuit uh, psychiatrische en psychologische behandelaars wilden verkrijgen. Maar het is niet zo dat het EPD open en bloot ligt. Nee, maar ik denk dat het, het invloed heeft op de mensen en hoe ze verzekerd zijn. Dus ik denk toch echt dat big data een groot ding is. Maar mag ik even op inhaken? Want dat is wel uh, wat je nu zegt, is heel breed, zeg maar. Uh, mm -hmm. Dat is heel uh, groot. En ik denk dat het belangrijk is om ook in deze discussie wel proberen uh, precies te zijn, zeg maar. Um, wat verzekeringen doen, uh, nou ja, dat is een hele andere discussie. <laughs> um, maar verzekeringen zijn wel gebonden aan bepaalde wetten, bepaalde dingen. Dus wat jij schetst, dat mogen ze nu gewoon niet doen. Of het over tien jaar zo is, dat is een ander verhaal. Maar dat, dat is... Dat ze is mogen het niet doen, maar En of wel. ze het doen is ook een ander verhaal. We, ze nou, mogen het een... niet. Nee, um, dus daar kunnen ze beboet voor worden. En nou ja, goed, maar dat is een andere discussie. Uh, en dat is, dat is wel weer iets anders dan uh, uh, sleetwet ja. of uh, artsgeheim. Het heeft natuurlijk met elkaar... Het is meer te maar, te maken. Dus maar privacy. Ja, maar het is een hele andere informatiestroom. Ja. Ik denk dat goed is dat, het, nee, dat we daar ja, precies. Hier is een, een tweede reactie op, in aanvulling op die, op die vraag? Um, de verzekering heeft natuurlijk maar beperkt nut van die informatie, omdat hij de aannameplicht heeft. Hij kan jou geen ander. Uh, uh, hij kan hooguit de reclamecampagne anders doen, maar de verzekering kan niet zeggen: van ik neem jou niet meer aan. Dat is uh, afgeschaft met zijn nieuwe verzekering. Dankjewel. De volgende vraag, een andere vraag. Ja, graag. Het is uh, vooral een interessevraag, want ik kan zelf uh, via mijn werk uh, sigo van op topdrijf. Maar daar analyseer ik, uh, analyseer ik uh, heel veel. En daar halen wij informatie van de KVK vandaan. Dat is weer verbonden. En uh, wat, wat mij vooral zorgen baat, is dat dit een... een het voetstapje is naar een volgende wet die bijvoorbeeld al wel in Amerika bestaat, waarin ze op basis van internetverkeer en uh, uh, videoverkeer uh, analyses kunnen maken. En dat zouden wij dus ook kunnen doen, want wij kunnen dat al gedeeltelijk doen met onze klanten. Dus uh, in hoeverre worden we daarin beschermd? En, ja, wat, dat is, hoe, hoe denken jullie daarover? Oké, okay, je over nadenken, je, het gaat over dat je kijkgedrag. kijkgedrag in de gaten wordt gehouden, of dat je meer kunt vragen voor bepaald internetverkeer? Nou, als ik de vraag na, na, mag vertalen, zoals die op mij overkomt, zou dit een opstapje kunnen zijn naar uh, meer, meer ruimte, meer, meer, meer vrijheid in gebruiken van data, naar de toekomst toe, als je kijkt naar Amerika, wat eigenlijk daarop voorloopt? Uh, ik denk het wel. <laughs> ja, ik denk het wel. Kijk, wat er gebeurd is met uh, uh, dit soort dingetjes. Om een ander dingetje te vertellen. Vroeger, uh, nou spreek ik nog niet zo over heel lang terug, 1995. Uh, moest je naar een rechter toe, wilde je het adres weten van iemand achter een IP-adres. Daar begon het. En op een gegeven moment vonden ze dat mij lastig, dat dat steeds via de rechter moest. En toen moest een officier van justitie moest een officieel verzoek indienen. En vervolgens werd het een fax van een, een drie streper En op een gegeven moment werd het een fax van een 1-streper. En toen vonden ze het maar lastig dat ze steeds die facties moesten sturen. Toen hebben we database opgezet en dat heette de SIOT. En Daar wordt nu vol automatisch al onze gegevens naar de weggeschreven. weggeschreven. iedere agent mag er alvast in kijken en dan hoeven ze het ook niet meer op te vragen. En Dat is een glijdende schaal en die glijdende schaal die heb je met alle wetten, dat heb je hier ook. Uh, wat er over tien jaar gebeurt, dat kan ik je niet voorspellen. We hebben ook een andere wet, dat heet uh, GDPR, uh, die wordt uh, in mei actief. En dat zorgt er ook wel weer voor dat uh, de gegevens die bedrijven mogen gebruiken, in ieder geval een stuk uh, uh, kritischer daarnaar gekeken wordt. Uh, helaas is de overheid is wel uitgesloten van de GDPR, dus dat de overheid die staat daar compleet los van. Maar uh, voor bedrijven zijn komen er wel juist weer extra beveiligingen in die uh, in mij uh, echt van kracht zijn. Okay. Dus wat Jonathan zegt, dus er zijn meer bevoegdheden, maar ook meer beperkingen daarin. Nou, voor zowel, zowel de vraagstellers als misschien jullie ook, kan je, je tot de kern van de, van de vraag iets met een vraagteken beperken. Dat beantwoord op Nog één klein ding toevoegen. Oh, ja, ja. Um, Zoals ik heb begrepen, de IVD heeft wel aangegeven, om nog wel precies te blijven, is dat uh, ze verzamelen bijvoorbeeld, ze kunnen bijvoorbeeld zien of je bepaalde data van Netflix komt bijvoorbeeld. Uh, de IVD geeft aan, dat, geven we, dat, dat kijken we niet naar, dat gooien we weg. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat ze het over tien jaar niet meer doen. Maar dat is speculatie. Als, als een aanvulling, dat is alleen een belofte. Ze mogen gewoon ook je Netflix-gegevens mogen ze voor drie jaar vasthouden. Uh, ze zeggen alleen, we gooien 98 procent, gooien we meteen weg, doen we niks mee. Maar ze mogen het wel bewaren voor drie jaar, ter analyse. Na drie jaar moeten ze het weggooien. Tenzij je onderdeel bent van het uh, onderzoek. Dan mag je gewoon mogen ze gewoon je gegevens uh, vasthouden zolang het onderzoek loopt. Ja? Dan, hoor ik, dan hoor ik een... een uh behoorlijk relaas voor jullie, alle drie, over waarom wij tegen de wet zouden moeten stemmen. En ik heb een heleboel gehoord grootte, ik denk oké, er zit wat in, nooit meer stilgestaan. Waarom zou ik voor die wet moeten stemmen? Goeie dat Het is een van de molen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had niet voor deze wet gestemd. Als ik in de Tweede Kamer had gezeten als politicus, uh, had ik niet voor deze wet gestemd in de huidige manier. Uh, als die twintig moties die uh, Verhoeven had ingediend, aangenomen werden, was er misschien een ander verhaal geweest. Maar zoals de wet er nu staat, kan ik gewoon niet voorstellen. Uh, Jij, ja, de geheime diensten, hebben extra bevoegdheden nodig. Maar de checks en balances die zijn gewoon way off. En zolang dat het geval is, kan ik je niet voorstellen. En uh, ik, ik kan je dan ook niet zeggen waarom ik voor deze wet zou stemmen. Uh, enige reden is, ja, de oude wet is verouderd. Maar is dat genoeg? Ik vind het persoonlijk van niet. Afgelopen woensdag spraken we Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van d 66 Die is, zoals je misschien weet, inmiddels voor deze wet. En uh, deze vraag werd hem ook gesteld in een andere vorm. En zijn antwoord was um, voor 2002 hadden we eigenlijk helemaal geen wet. Dan deden ze maar wat dat niet toch een wet gevangen was. En in Nederland heb je dan tenminste nog maar een wet. en Deze wet houdt in ieder geval rekening met nieuwe bevoegdheden. Dus dat is dan al beter, alsof de norm dan in het buitenland gesteld wordt, maar dat is al beter dan wat, wat in de rest van Nederland gebeurt. Dus dat was zijn, zijn grootste argument eigenlijk, waarom je voor zou kunnen stemmen. Het, het past meer bij deze tijd en dat is wel waar. Uh, met de mancos die we genoemd hebben, maar die zal ik niet herhalen. Uh, het is een update. En die is nodig. En je stemt voor ja. als je gelooft in uh, dat als je privacy levert dat je veiliger bent ja. als je nou, die hebt. Tegenstellingen... De reden waarom ik het vraag is, ik vind het een beetje een paradox, want als ik hier vanavond om me heen zit te kijken, dan zit drie kwart van de mensen zo'n beetje de hele tijd in zijn telefoon te prutsen, en ik zie daar Facebook en ik zie daar Twitter en ik, <lacht> en ik zie daar, eh, eh. dus we zetten van alles van ons weg wat onze privacy aan commerciële bedrijven overdraagt. Maar tegen de overheid, hoor ik jullie zeggen, moeten we ons wapenen. Mag ik daarop? Uh, overheid. Ja. Wij kunnen, kijk, in theorie, uh, wij kunnen ook allemaal niet op Facebook. Uh, we kunnen in theorie ook allemaal niet op Twitter zitten. De overheid kunnen wij ons niet van terugtrekken. Dus de overheid is wel een fundamenteel andere partij dan commerciële partijen. Ja. En ik snap heel goed dat het hypocriet lijkt. Um, maar van commerciële partijen kunnen we nog zeggen uh, daar hebben we ook andere regels voor, bijvoorbeeld. Maar de overheid, daar hebben we een soort sociaal contract mee. Van. Uh, we hebben bepaalde regels en jullie beschermen ons. En... Nou, beschermen, en als ik dan een aanvulling mag maken. De overheid is degene die jou in de gevangenis mag zetten. En dat is dan oh, een ja. reden om daar. Nou ja, of geweldsmonopolie heet dat dan. Om daar wat, wat strenger op te zijn dan de firma Facebook en uh, Twitter. Ja, maar dat. Nou ja, dat. Ik ook. Deze Het is ook niet zozeer van. Wij verspreiden data, of je Facebook gebruikt of niet. Want Facebook staat op zoveel websites, data te verzamelen, die verzamelen data van jou. Maar het is ook heel belangrijk wat, wat ze ermee doen. Jij, ja. jij, uh, jij verspreidt ook een hele hoop data door over straat te lopen. Maar als iemand jouw gangen daar helemaal precies mee volgt, dan is die iemand daar... Dus het gaat niet zozeer om het uh, verzamelen van data, maar dat er altijd iets mee gaat gebeuren. Dus dat, dat de AFD gegevens verzamelt, is niet erg. Maar dan kom ik bij een uh, vraag van, kan, kunnen de verzamelde gegevens ook in de rechtszaal gebruikt worden? Ja. <laughs> nee, dat antwoord is jij ja, als toevoeging. Wat ik op Facebook of Twitter doe, dat beslis ik zelf. En Ik heb ook allemaal plugins uh, geïnstalleerd op mijn browser op mijn telefoon. Dat ervoor zorgt dat ik niet getrackt word uh, door bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Want op heel veel websites staat gewoon een plugin en daar houden ze precies bij of ik op die site zit of ik wel of geen Twitter account heb trouwens. Want ook als je geen account hebt houden ze dat gewoon uh, bij Sterker nog. Uh, er zijn meer dan uh, 200, 300 bedrijven die dat gewoon dagelijks doen met, met letterlijk al je apps die op je telefoon zitten. Uh, maar het is wel een bewuste keuze. Wat ik op Twitter en Facebook zet, dat is informatie die ik sowieso publiekelijk zet. Ik uh, zet daar alleen iets op wat ik zelf wil. Ik heb die keuze niet met alles wat ik op mijn computer doe. Als ik een e-mail stuur naar een vriend van mij... verwacht ik dat dat tussen mij en mijn vriend blijft. En dan verwacht ik niet dat de overheid meedeest. En daar zit ook een heel verschil in. Je maakt een bewuste keuze om gegevens te delen met één persoon... en niet met iedereen. Ik ben, het, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het met de hele denkwijze eens. Ik denk alleen dat wij ons zelf allemaal zo vaak vergissen in het feit dat wij dan kiezen om iets publiekelijk te maken, hetzij op Twitter hetzij op Facebook, etc. Je weet ook niet wat zij met jouw gegevens doen net zoals dat jij in de supermarkt op een pakje leest naar de ingrediënten dan denk je dat dat erin zit maar dat denk je alleen maar omdat dat erop staat wat er echt in werkelijkheid in zit dat weet je ook niet ik denk, voor de goede orde, dus, uh, dus zowel de Bits of Freedom als Piratenpartij uh, zetten zich in, uh, komen ook ja, zeuren tegen Facebook zeg maar. uh, dus daar kijken we ook zeker kritisch naar en zeker het idee van ja, vrijwillig zet je alles op Facebook, daar valt ook wel weer heel veel op te zeggen. Want hoe vrij ben je nog om dat niet te gebruiken, um, maar daar gaat het referendum niet over. Dat, dat, dat zou beetje, ik ook willen zeggen, ja. Dit gaat om de bevoegdheden van een dienst. Het is alleen zo een beetje bewustwording. Ja, dat schuurt wel. <coughs> al allen alle over de hele dag met die telefoon overstaat, ja. verbonden met het internet, je strooit alles. Ja, je hebt zelf ook de keuze om het internet uit te zetten, om niet deel te nemen, om niet met mijnoverheid.nl te communiceren, om gewoon een brief op de bus te doen. We kunnen daar zelf ook zoveel aan doen, denk ik. Nou, een Ik voor mooi, en voorbeeld. En mooi voorbeeld is uh, onze piraat uit Enschede, Dave Borghuis. Die heeft dus protest aangetekend bij de gemeente Enschede dat uh, je daar gewoon al winkelend en al lopend in zijn <tus> uh, in de gaten werd gehouden en dat daar geen enkele waarschuwing over was. En uh, daar hangen nu bordjes: Even let op. <laughs> Maar um, Jonathan heeft ons net verteld dat deze informatie ook in de rechtszaal gebruikt kan worden. Kan ik, als ik ervan beschuldigd word, bij de IVD navragen of ik uh, of informatie informatie op mensen? Ja, je mag bij de IVD, mag je gewoon je gegevens opvragen. Daar is even vanaf dit termijn voor. Nu is het wel zo: de IVD heeft het nu niet. Alles wat jonger dan vijf jaar is, hoeven ze sowieso niet te geven. En alles wat ouder is dan vijf jaar, dat uh, hoeven ze alleen vrij te geven als er niet meer gebruikt wordt in actief onderzoek. Dus uh, er zitten wel beperkingen aan, maar je mag wel je gegevens opvragen. Uh, het mag in de rechtszaak gebruikt worden, maar nu moet ik wel zeggen de is niet bedoeld om criminelen op te pakken. Daarvoor hebben we wet computer criminaliteit 3. En uh, dat is eigenlijk zeg maar het broertje van, van de WIF. Een andere vraag uit de zaal? Ja, ik ga je uit. We, uh, of... Hey, wat kan ik als uh, gewone burger doen om mij tegen de WIF te beschermen zonder mijn leven online leven, op het door te gaan leven? Uh, nee stemmen. <laughs> uh, ja, dat is heel veel antwoord natuurlijk. Uh, ja, je zou minder internet kunnen gebruiken, want wat, wat je niet op internet doet wordt ook niet gesleept. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je politiek actief wordt. Uh, misschien ben je dat al. Um, en mocht, ze dat te veel, mocht dat niet zo'n ding zijn, let dan in ieder geval op de politieke partij waar je voor kiest. Ik weet niet waar je woont of je, um, um, welke partijen overweegt te stemmen, maar ja, let er op. Want de partijen die bepalen uiteindelijk uh, wat er wel en niet in die wetten komt. Dus dat is ook een hele vind ik een hele belangrijke ja, en Deze wil uh, tegen deze weten. Ja. Het mag ja. aangevuld worden wat ik nu zeg, natuurlijk. Is, ja. Ja. Ja. is er ook iets technisch ja. wat je kan doen? Oh, er is genoeg technisch dat je kan doen. Uh, zelf bijvoorbeeld gebruik je in Windows. In Windows in de gebruikersovereenkomst staat gewoon. Windows heeft het recht om jouw de schijf te bekijken. Om te kijken wat erop staat en dat ze uh, sturen naar de service van Microsoft. Uh, dat noemen ze telemetry. Uh, dat kan je niet uitzetten overigens in Windows 10. Uh, dat, dat, dat mogen ze gewoon doen. Uh, zelf gebruik ik Linux. Ik gebruik Linux Mint. Uh, dat is uh, voor, voor, voor dagelijkse dingetjes. Uh, dat is heel erg voor de media ingericht, dus ik kan daar mijn spelletjes op spelen, ik kan naar mijn filmpjes mee kijken. En als ik echt, echt uh, mijn privacy wil, ik heb ook thuis, gebruik ik Cubes OS, dat is weer een heel ander OS. Ik raad je niet aan om dat als beginner te gebruiken, want dan zit je wel echt in, je gaat concessies doen aan de, de gemakkelijkheid waarin je uh, je bestanden opent. Uh, eigenlijk kan je alleen maar wapenen via de overheid. En dat is ook waarom de Partij meedoet, omdat wij graag via wetgeving beperkingen willen inbouwen en ervoor zorgen dat bedrijven, maar ook de overheid uh, niet zomaar in jouw leven kunnen komen, maar dat je gewoon vrij bent om met te, te staan wat je wilt. Nou, waar je nog naar zou kunnen kijken is de toolbox. Butchrofie heeft een digitale toolbox gemaakt met allerlei instrumenten over die je dingen kunt gebruiken om je online veiliger te maken. Er moet bij wel worden gezegd dat het zin een beperkte toolbox is omdat het zich vooral richt tegen online adverteren, commerciële partijen. Zeg maar. Het is gewoon wat lastiger om iets te doen tegen de overheid. Ik ga naar een volgende vraag. Ja, Ik wil graag weten wat jullie denken dat... Uh... Dat de reden is dat overheden deze informatie allemaal verzamelen. Er wordt ons verteld dat het is vanwege terrorisme, maar als je daarnaar kijkt is dat eigenlijk alles behalve geloofwaardig. Dus wat is de reden dat men op grote schaal burgers volgt, controleert en in kaart brengt? Wat denken jullie daarvan? Het is handig om te hebben. Ze, ze weten nog niet wat ze willen. Uh, wat zij denken is Big Data is de toekomst. Als wij maar gewoon alles in een database hebben en we kunnen koppelingen maken, dan kunnen we er algoritmes op loslaten. Dan kunnen we vanzelf al patronen ontdekken. Uh, uh, het, het wordt gewoon echt verzameld om, om de data te hebben. Uh, wat ze ermee gaan doen, ik weet het niet. Uh, en is kijk... dat niet een heel naïef standpunt? Ja. We ja. zeggen ook niet dat de overheid slim is. Nou, er, zijn, er zijn meer theorieën over waar de overheid het ja, is. Uh, is er zijn ook theorieën dat bijvoorbeeld uh, eigenlijk het een verkapt uh, economische spionage is. Ik zeg niet dat ik dit denk hoor, maar om even aan te geven wat, voor, wat er zo wordt gedacht. He, dat eigenlijk overheden uh, bijvoorbeeld de NSA gebruiken, zodat uh, uh, Amerikaanse bedrijven beter kunnen beschermen. Een bepaalde bedrijfsgeheimen, nou ja, dat informatie kan ja. anders zijn. Dat is een theorie. Andere theorie is dat data wordt verzameld en als uh, politiek ruimmiddel wordt gebruikt. Dus het is als land heel handig om heel veel data te hebben, want dat kan je ruilen met andere landen. Dat is een andere theorie. Ja, in aanvulling daarop spraken we afgelopen woensdag met Arjen Kamphuis. En die werkt nauw samen met klokkenluiders vanuit Amerika en, en, en Engeland. En die zegt, ja, theorie, het staat misschien niet uh, door de overheid uh, uh, erkend dat dat op die manier werkt. Maar hij zegt, nou, het is wel door die klokkenluiders op die manier zo in de wereld gebracht. Dus hij zegt, nou, dat is gewoon, dit is gewoon wat hem betreft feit. Ik ga naar de, naar de volgende vraag. Oké. Daar staat oh, oh, een verkocht van, van de Europese Commissie al een tijdje oud. En dat ging over de jaren 90 Echelon nog. En er zijn dus inderdaad voorbeelden van dat uh, uh, de, de Amerikanen hebben uh, uh, bedrijfsgeheimen bespioneerd. Een uh, voorbeeld wat erbij staat is dat er een, uh, een patent op uh, windmolens zo uh, eerder ingediend is door een Amerikaans bedrijf, zodat. Uh, ...bepaalde windmolens niet naar Amerika geëxporteerd konden worden... ...en dat het Amerikaanse bedrijf daar inderdaad uh, duidelijk voordeel aan had. Ja, je had een uh, volgende vraag nog. Nou, eigenlijk uh, gaat dit wel aan. Uh, wat ik in de, in de media over het algemeen mis aan informatie... ...en mis aan waar mensen zich zorgen over maken... ...is dus dat mensen zeggen, ik, ik maak me geen zorgen want ik heb niks te verbergen... Maar het gaat vaak niet om de mensen die niks niets te verbergen hebben. Het gaat om de mensen die wel iets te verbergen hebben. En die zijn chantabel. En daar zijn ook voorbeelden van. Want eigenlijk weten we dat overheidsdiensten alles van je weten. Als ze het willen, weten ze gewoon alles van je. En dan denk ik, oké, okay, ze weten dus alles. Maar echte grote criminelen, die ontspringen altijd in alles. Hoe zou dat nou komen? Terwijl klein bier wordt opgepakt en in de media gebracht en noem maar op. Daar maak ik me zorgen over. En dat is wat volgens mij een veel groter gevaar is. Als ik daar terugkijk, ik heb als kind in Roemenië gewoond, dat is zo'n 50 jaar geleden. We zijn teruggekomen naar Nederland, dat was in de jaren 60. Daarna ging mijn vader solliciteren en had een goede baan. Ik heb bij de ene baan naar de andere niet aangenomen. Dus is ja naar zijn oude uh, directeur gegaan in Amsterdam, waar hij vroeger gewerkt had. En die zei van, ik mag jou dit helemaal niet vertellen. Maar de, de BVD toen nog is hier al lang geweest en we mogen jou niet aannemen. want je bent communist. Mijn ouders waren allesbehalve communisten, maar we hebben in een communistisch land gewerkt, euh, achter het ijzeren gordijn dus. En dat was vijftig jaar geleden. En ik heb geen enkele regelmatum nemen. Het sinds sindsdien beter geworden, het is eerder erger. En ze weten alles van je en er, dus, er wordt van alles geconcludeerd en gedaan. Je hebt daar geen zicht op, je weet niet wat ze aan het doen zijn, maar daar gaan machinerieën aan het werk. Waar stopt dat? Waar gaat het heen? En mensen denken maar van, oh, het gaat alleen maar om commercie, maar dan gaat het volgens mij helemaal niet toe. Dank je wel voor, uh, voor het voorbeeld. Okay. Dat ik dat, geloof ik niet naar mijn vraag leiden, maar ik heb je, nee, je toch goed laten het maken. ik wil het wel uiterlijk inbrengen, want <coughs> ik mis ik je Een andere vraag aan uh, de Benolene. Kom naar je toe. Daarna gaan we ook afronden, mensen, hoor, want het is uh, nee. al... Uh, we zouden tot 10 uur, het is er al over Nou, wat ik me vooral heel erg afvroeg is, uh, op het moment dat iemand zich schuldig maakt, dan kan de hele buurt afgeluisterd worden. En uh, nou, dan heb je misschien een geloofsovertuiging waar die terroristische aanslag uit is gekomen, dus voor een moslim. En wat nou, als jij als moslim in die buurt woont, hoe groot is die kans dan dat jij meegenomen wordt van, hé, hey, jij, bent, jij bent ook al een terrorist of zo. Omdat jij uh, je hebt geïnformeerd over IS bijvoorbeeld, Noem maar wat. Dat uh, maakt dat jij schuldig maakt. Dat, dat, dat vind ik ook een dingetje, want op een gegeven moment dat kan je dan ook niet meer vrijheid in het land, want je wordt gepakt. Heb je een concrete vraag? Ja, uh, hoe ver gaat dat? Like, uh, kun je ze dan pakken op, op je geloofsovertuiging? Wil iemand daar iets op zeggen? Heel veel. Het kan zijn, ik weet natuurlijk niet precies hoe de IVD weer. Het kan zijn dat het een factor is, zeker als je bij de buurt woont of contact hebt met die verdachte. Het is een verdachte nog dan waar het over gaat. Het kan, maar dat je vervolgd wordt op basis van je geloofsovertuiging, dat is een heel ander systeem. Maar zijn we nu nog niet. in Maar ze zit wel een profiling toch? Maar er staat iets, iets van bij inderdaad, ik heb het doorgespit en uh, de geloofsovertuiging mogen ze niet registreren. Nee, is... Dus als jij uh, van de kerk van ik schiet iedereen dood bent, dan uh, mag je het <lacht> niet. Ook dat is een andere discussie. Uh, ja, ik, ik, nou ik, ik doe heel als laatste vraag en dan, dan kunnen we natuurlijk gewoon bij de bar zolang ze die open houden, kunnen we verder praten met elkaar Maar dan ronden we daarna hier dit, dit gesprek met elkaar af. U hebt de laatste vraag. Mijn naam is Auken. Ik heb een vraag van alle drie. Welke instanties of proberingen gaan rechtszaken aanspannen? Ik heb ze niet allemaal beraad. Uh, ik weet dat Bits of Freedom van plan is. Uh, TNI. Volgens mij inderdaad privacy first wordt hier gefluisterd. First, ja. Ja. Nederlandse Vereniging van journalisten. Ja. ICT-zorg. De ja, advocaat ja, ik weet dat er eens, uh, men wacht het referendum af, men wacht ook de, de, de uitslag af, alleen de verwachting is dat er inderdaad een rechtszaak gaat komen die wordt aangespannen door meerdere organisaties over deze wet en dan uh, nou, ja, gaat het via de rechter spelen. Zeg maar. En voor de mensen die zich zorgen maken, er is een precedent, in de, in de Verenigde Koninkrijk zijn ook zulke rechtszaken gevoerd en uh, door de overheid verloren zou ik maar zeggen, dus de, de, de, die, die afluisterpraktijken die moesten daar ook uh, van tafel. In die zin is dat redelijk kansrijk. En toen zijn ze uit de EU gegaan, want de Uit de EU? Ja, maar niet uit het juridische systeem. Dus, dus, goed. Ik wil jullie allemaal uh, danken voor dat je hier bent. Ik stuur je niet weg, we kunnen zo verder praten met elkaar. Maar ook de sprekers, Leon Tien, Jonathan en Neftis. Super bedankt dat je hier was. Het laatste woord aan Abraham van de Piratenpartij uh, uh, Friesland. En ook super leuk dat jullie dit georganiseerd hebben. Dankjewel, applaus ook voor Abraham. Dankjewel dank je Rico. Ik zal het heel kort houden, want het is inderdaad al laat. Allereerst dank voor jullie allemaal. Dank voor jullie komst. Ik hoop dat het informatief was, leerzaam was. En ik hoop ook van harte dat de discussie verder blijft gaan. Dat is wel de grootste winst, denk ik, uiteindelijk. Hartelijk dank allereerst aan Rico Brouwer voor de prachtige muziek van vanavond. Um, en dank aan onze drie uh, uh, sprekers, Leontien, Jonathan en uh, Neftis. Ik heb helaas geen bloemen, mee. ik, ben ik vergeten. Um, dus die komt later, de post bloemen komt later. Um, en uh, ja, uh, hartelijk dank namens uh, Piratenpartij uh, uh, Friesland. Uh, ik heb er enorm van uh, genoten. Dus. Zagels laat op de redactie kwam een anoniem bericht. Zijn fotorolletje gevonden na 20 jaar terecht Lag bij het bonnetje van Teven en bij wat halve Elstra zei Met die nieuwe sleepwet is de bron er gloeiend bij